Op Aspitrand komen Aspirant giroleden samen om te leren en te spelen. Er zijn dit jaar zes edities, waaronder één op de Mijn Heibrand in Westmalle. Uh, op dit moment um, zijn we een actief spel aan het spelen um, in de Harry Potter wereld, dus het staat los van ons thema, um, en we zijn zwerkbal dus aan het spelen, dus er zijn op de um, verschillende ringen uh, waar de deelnemers ballen door moeten gooien zoals bij Harry Potter. Ze komen hier aan en het hier eigenlijk, wat ze hier voornamelijk doen, zijn spelletjes spelen. Toffe spelen natuurlijk hè? en gevarieerde spel, want dat doen we in de Chirogracht. De 80 deelnemers komen uit alle uithoeken van Vlaanderen. De taal is een heel groot verschil, maar dat is wel heel fijn. Dus, verlaagd uh, is met andere accenten of uh, geleerd nieuwe woordjes, ja, dat is, ja, ik vind dat wel heel fijn, ja. De leiding is ook al niet West-Vlaams, dus we moet ik ook even luisteren tegenover staan, wat dat spel soms inhoudt. Ik ben wel benieuwd hoe ik op het einde van de week ga klinken. Ja, ik ben met, en en met ook een vriendje. Samen spelen en zingen, schept een band. Als een andere familie. Ja, dat is iets dat je, in je hart zit en ja, dat gaat er nooit meer uit. Hè.